Favoriete band, het joh? Die Domstoemer. Club 3. Jantje Smit. Oog. Oh. De nee. kunt En hoe dan? Huner. Hebben ze de kasseroetjes spatsen. <laughs> nee, Foxclub. Foxclub? Ja. Waarom? En leuke mannen. Ja. Daar ga je voor? Ja, zeker. We hebben 100 miljoen platen verkocht. Nee, sorry. Veel minder tijd. Domstoemer, natuurlijk. Dat is elk jaar mijn favoriet en dat zal ook mijn favoriet blijven. Beetje verliefd op Mickey? Een beetje, wel een zwak voor hem. Ja. <laughs> Waarom dan? Ja, is gewoon een hele leuke spontane band. Ja, leuk om te zien. Leuk plaatje. Ik heb je zo anders met hem gekal? Ja, veel Wist je nog André's Cabellier zeker? Ja, ja. Dat komt niet. Dat mag wel weer komen, ja. Je moet vooral crowdfunding gaan doen. Dat is niet erg. Zullen we daarmee beginnen? Hoe gaan de ex dit jaar het oktoberfest beleven? Uh, ik denk dat het nog mooier wordt dan de andere jaren. We hebben nu een iets groter groepje, dus uh, ik denk dat het geniet wordt. Ik denk um, ja, eigenlijk gewenseld wie, wie alle andere jaren. Alleen ieder jaar wordt het weer leuker omdat we weer een nieuwe ex-misterbee kregen. Dus er is ook weer meer gezelligheid, meer dames bijheen. Dus ik denk dat we het weer gezellig gaan hebben. Ja, wel geweldig, zoals ieder jaar. Dat is echt heel leuk. Kun je nog wat speciaals doen? Ja, als je iets speciaals kunnen doen, gaan we het niet zeggen. <laughs> ja, ik laat me eigenlijk heel erg zijn. Het is de eerste keer dat ik met mocht doen en ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik zie wel wat er op me afkomt. Leukste ervaring als ex miss Oktober? Toen we de deelnemers presenteerden, dat iedereen echt iets had van wauw. Dat is echt, ziet er echt fantastisch uit. Parade op de Vrijdagavond. Op de markt? Ja. De allereerste keer aan de parade dat we echt onze jurk mochten showen en alle kerst, ja. de allereerste keer als ex-mess. Geeft dat nog zenuwen? Verblieft. Heb je dan nou nog zenuwen nu? Nee, het is gewoon spannend, gewoon leuke spanningen, maar geen zenuwen. Nee. Denk er dus verder de fotoshoots? Ja. Ja. En het oktoberfeest zelf dan? Optochten. Ja. Waarom die optocht? Iedereen heeft het over een optocht met een steeds op de wagen en dan Zussen gewoon die Lui in de ganze stad staan. Dat is gewoon kippenvel. Wij werd de nieuwe Miss Oktober. Ik heb geen idee. Andere jaren kosten de meisjes zich via Facebook opgeven, dus toen wisten we wel wie zich op het gegeven. En dit jaar weten we helemaal niks. Dus ik ben heel benieuwd.